Als je het verschil van twee getallen moet berekenen, dan moet je die twee getallen van elkaar afhalen. Ook hier zijn weer een aantal handige manieren voor te vinden. Bij optellen konden we de getallen omdraaien. Bij minsommen gaat dat niet zo, want de uitkomst van 7-3 is een hele andere uitkomst dan 3-7. We zullen dan ook op zoek gaan naar andere handige manieren om twee getallen min elkaar te doen. De eerste handige manier bij min is omvormen. Hierbij maak ik allebei de getallen evenveel groter of evenveel kleiner, zodat de som makkelijker wordt. Een voorbeeld. De som 73-39 kan ik makkelijker maken door 73 1 groter te maken en daar ook 1 meer van af te halen dus ook 39-1 groter maken. Nu krijg ik 74-40, wat een stuk makkelijker is. Let op dat je allebei de getallen evenveel groter maakt. Een tweede handige manier is splitsen. Bij splitsen doe je de som niet in één keer, maar juist in stapjes. Neem de som 73-47. Ik kan eerst 73-40 doen, dat is 33. Dan nog 33-7. Dat is 26. Een volgende handigheidje is compenseren. Compenseren doe je er door iets te veel van af te halen en dit er later weer bij te doen. Neem de som 797 min 294. In plaats daarvan reken ik eerst uit 797 min 300. Dat is 497. Maar dan heb ik er eigenlijk 6 te veel van afgehaald die moet ik er dan nu weer bij doen. Dan krijg ik 503. Een laatste manier van handig rekenen is aanvullen. Hierbij doe je alsof je niet het verschil moet uitrekenen, maar juist wat je bij het ene getal erbij moet doen om het andere getal te krijgen. Dus in plaats van 57 min 39 doe ik 39 plus iets is 57. Als ik er 8 bij doe krijg ik 47, als ik er dan nog 10 bij doe, is het 57. Het antwoord is dus 18. Ook het verschil berekenen kan soms op een handige manier. Natuurlijk zijn er nog veel meer handigheidjes. Heb je zelf nog een handige manier bij min? Laat het ons dan vooral weten. Niet alles is op een handige manier op te lossen. Soms moet je de verschillende getallen onder elkaar opschrijven en ze dan van elkaar doen. Dit kan op verschillende manieren. Van twee van die manieren hebben we een aparte video gemaakt. We hopen dat je met deze handige manieren sneller leert rekenen. Vergeet ons niet te liken, te delen en je op ons te abonneren. En graag tot de volgende keer.